Algemene voorwaarden kunnen op eenvoudige wijze van toepassing worden verklaard op een overeenkomst. De wet bepaalt namelijk dat, zelfs als de gebruiker van de algemene voorwaarden weet dat de wederpartij de inhoud daarvan niet kent, de wederpartij aan die voorwaarden is gebonden. Daar staat tegenover dat de gebruiker de wederpartij uiterlijk bij de contractsluiting een redelijke mogelijkheid moet bieden om van de algemene voorwaarden kennis te nemen. Doet de gebruiker dit niet, dan kan de wederpartij de algemene voorwaarden achteraf vernietigen. Wanneer heeft de gebruiker die redelijke mogelijkheid tot kennisneming geboden? Hoofdregel is dat de gebruiker de algemene voorwaarden voor of bij de contractsluiting aan de wederpartij ter hand moet stellen maar op die hoofdregel heeft de Hoge Raad ruim 20 jaar geleden ook een uitzondering geformuleerd. Als de wederpartij al bekend was of moest zijn met een beding in de algemene voorwaarden, dan kan zij de beding niet op een later moment alsnog vernietigen, omdat de terhandstellingsplicht niet is nageleefd. Die bekendheid van de wederpartij kan bijvoorbeeld zijn ontstaan doordat de gebruiker de algemene voorwaarden bij een eerdere overeenkomst al eens ter hand had gesteld, of omdat er een bordje bij de garderobe hangt. Met een eenvoudige exoneratie. De directie is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van uw eigendommen. Moet deze bekendheid van de wederpartij dan zijn ontstaan door toedoen van de gebruiker? Nee, zegt de hoge raad in het arrest dat ik deze week bespreek. Het gaat erom dat de wederpartij bekend is of moest zijn met de algemene voorwaarden. Niet om hoe deze bekendheid is ontstaan. In dit geval had de directeur van de wederpartij een cursus gevolgd waarin de door de gebruiker gehanteerde branchevoorwaarden uitgebreid aan de orde waren gekomen. Aan de cursisten werd ook een papieren versie van die voorwaarden uitgereikt. Het Hof oordeelde dat in die omstandigheden aan de bekendheidsuitzondering was voldaan en verwierp daarom het beroep van de wederpartij op vernietiging van de algemene voorwaarden. De Hoge Raad laat dat oordeel in stand.